Hoi allemaal, vandaag neem ik de video niet met Larissa op, maar met mijn andere zus Serena. Hallo! Van het kanaal op Beauty Lab, Jullie kennen haar waarschijnlijk wel. En jullie hebben haar al veel vaker gezien op dit kanaal. We gaan vandaag iets heel erg leuks testen. En dat is iets wat Serena laatst heeft besteld via Wish. Yes. Het zijn LED wimpers. En ik zag het voorbij komen. En ik dacht: hoe gaat dat hoe vet? Hoe, hoe, ja, hoe vet eigenlijk? Hoe cool is dit? Ja, ik was ook wel heel erg benieuwd. Want ik zag ook een keertje zo'n video rondcirculeren op Facebook. En toen dacht ik: wow, dat is echt super raar. Ook met die magneetwimpers die je al een keertje heb getest, dat zag ik volgens mij hetzelfde video. Komen. Dus het is ook helemaal niet nieuw, maar we wilden het gewoon super graag proberen. En je had het dus besteld via Wish. Ja, uh, je, hebt, je hebt verschillende prijzen, verschillende leveranciers. Maar gemiddeld komen ze op zo'n 2 euro per stuk. Dus voor de prijs hoef je het ook niet te laten. Ik dacht, we gaan het gewoon uitproberen. Misschien oh. je je eens deze verpakking zien. Flashje, van echt dikke spelfouten. Ja, kijk je meer naar de spelfout of kijk je meer naar de vent op de voorkant? Hier staat deze tekst: You have a pair of attractive eyes, with the light hence your charm. Oké, okay, uh, laten we ze uitpakken. Oké. Okay. Oh. En nu? Het ziet er heel anders uit dan ik had verwacht. Een tape zit er ook bij. Waarom? Ik weet het niet. Ik heb echt, Ik heb echt geen idee. Er zit een heel apparaat bij en een haarklipje of zo. Uh... Waar zijn de instructies? Die zijn er niet. Hoe oh, weten we nou oh. hoe we dit moeten doen? Ik ga even op een knopje drukken. Kijken of die gewoon meteen aangaat. Ja. Nee. En dan, dit moet... kan je dit ook Oh, Oh, ze doen het. Ja. Oh, je hebt so cool. Ik heb paars, roze. Ik heb paars, Ik heb groen. Ah, oh, je hebt verschillende standjes. Volgens mij word je helemaal gek als het... Trrr. Ik vraag me af of je het kan zien. Ik... Ik denk het wel een beetje hoor. Oké, okay, dus wat ik denk is dat we eerst deze stickers boven onze wimperrand moeten plakken. Ja. Daar doen we die let op en dan werken we ze zo naar achter en dan klippen we ze vast met dat clipje om het weg te werken. Oké. Okay. Ik denk dat dat een beetje het idee is, maar... Oh, wat grappig dit. Oké, okay, wij zijn echt een beetje dom, want ik dacht, oké, okay, we plakken die sticker op het oog... En dan gaan we die ledstrip erop plakken. Maar het is natuurlijk veel handiger om hem eerst op de ledstrip te plakken. En dan pas op het oog. Dus ja. dat gaan we nu even doen. Dan zitten de ledlampjes. En deze kant is plat, zeg maar. Dus hier ga ik de sticker plakken. En het is echt een priegelwerkje. Met die lange nagels ook van je. Ja, hè? oh my god. Oh, het was hem oh. echt super scheef. <laughs> echt totaal niet recht. Nou, oké, okay, wacht. Even opnieuw. Kijk. Hey. En dan halen we deze weg kijk ja en dit plak ik nu boven mijn oog <lacht> het echt... trekt helemaal naar beneden aan de zijkant misschien moet deze wat meer naar de zijkant Misschien moet dit... oh wacht kijk het moet achter mijn uh... oh het lift meteen mijn oog nou <lacht> Tweede idee oké okay, het, zit... het zit er niet <lacht> <lacht> moet je kijken <lacht> oké okay, ik ga ze ook heel eventjes opdoen en dan komen we straks weer bij je terug We kunnen in ieder geval zeggen dat dat tape om het mee op te plakken, dat, dat echt heel sterk is. Ik moet wel even zeggen dat ik echt aan het struggelen ben. Huh? Dit ding trekt hier aan mijn oog. En ik weet niet waar die andere is. <lacht> en ik weet gewoon niet wat ik moet doen. <lacht> ik weet het echt niet. Hier, ik heb hem, ik heb hem. Ah, okay. wacht, hier, wacht, wacht, wacht. Jeetje. Ja, nou hij is aan bij mij. Dat is best wel tof. Ja, alleen ze zitten echt heel ongelijk, waardoor je echt zo alsof je een schil kijkt of zo. Ja, het is wel. Het is, ik moet zeggen dat ik het toffer vind dan ik dacht. En we gaan het straks ook echt laten zien met wat minder licht, zodat je ja. echt het effect. Dus als op je dit echt zien? kan zien, want nu zie je het waarschijnlijk helemaal niet. Zou je mij anders kunnen helpen? Misschien is dus dat beter. Maar hij moet toch zo? Hè? Wacht even. Ik weet het niet. Hoe we werken ogen ook weer? Ja, hij moet aan de andere kant. Nee. Ik snap het niet meer. Nee, hè? Ah, ik kan je in ieder geval vast vertellen dat de lampjes aan zijn en dat ik er geen last van heb. Dus je wordt niet gek als ze ook. Ik moet zeggen dat ik het bij deze ook echt niet zie. Ze zijn, ze zijn ook uit. Oh man. Oké. Okay. Yeah! Yes! Kijk dit ook. Dan moet je eigenlijk gewoon je haar zo eroverheen doen. En als je dan gewoon een beetje eyeliner bijtekent tekent en nog nepwimpers eroverheen doet misschien. Oh ja. Dan valt het niet op. Maar het is wel heel veel op je ooglid dan. Alleen je moet ze dus wel echt goed plakken. Want nu lijk ik echt alsof ik een, inderdaad een luur een oog heb of zoiets. Nou ik heb helemaal zin om te partyen. Dus we gaan lekker naar de wc toe. En dan ja, kunnen jullie beter zien hoe het dan in het donker eruit ziet. Ik vind het best wel cool. Ik ook. <lacht> Oké okay, let's go komt ie, 3 2 1 Maar wow, het is wel een beetje creepy. Ik zou zeg maar ja, want ik zou mezelf hey. niet willen versieren. Snap je? Nee, God? het is niet sexy. Maar ik ga voor de andere stand proberen. <laughs> ik ook. Oké. <Okay>. Wauw. Wow. <laughs> Echt toch? Zouden we niet mee uitgaan? Jij? Nee. Weet je, ik vind het echt super grappig het is maar, ook heel nerdig. ja het is ook heel nerdig. als je zo kijkt hebben we gewoon van die lichtgevende ogen die is alleen de wimpers dus we lijken net twee van die aliens ja het ziet er een beetje alienachtig uit dat is het oh party is over oh. Nou, zoals je ziet hebben we de wimpeltjes nog opzitten. Ja. En we hebben ook gewoon off camera super hard gelachen. Dus ik moet zeggen dat ik het echt een heel tof ja, product vind. we hebben er heel veel lol aan. We nu al gewoon. En we ja, hebben, we ook... hebben ze alleen nog maar binnen huis <laughs> gedragen. Nog niet eens naar een feestje. Nee. En we hadden het er net een beetje over van... Oké, okay, ik kan me voorstellen dat, dat je dit niet zomaar naar een festival nee. of een feestje gaat dragen. Want het is nogal extra en dan niet per se op een hele toffe manier. Het nee. is een beetje nerdy, ook alweer niet per se zeg maar. Ik denk dat je gewoon schijt moet hebben en gewoon moet denken oké okay, dit ga ik gewoon doen. Maar ik zou het persoonlijk ja. niet alleen doen, ik zou dan wel nee. minstens één vriendin Nee, met doen. een hele groep. Met een hele groep. Dat is heel grappig. Maar dan wel waarschijnlijk ja. naar een festival waarvan je, waarbij je ook moet verkleden. Zoals bijvoorbeeld valtu of zo. Ja. Dat is vet grappig. Ja, precies. Of dat er een bepaald, ja, ander festival met een bepaald thema of zo. Of ja. uh, gewoon een speciaal feest. Zou jij dit snel bijvoorbeeld doen? Of carnaval. Naar de Tivoli of zo. Nee. Dus dan bijvoorbeeld uh, nee. daar, nee? Ja. Nee, want dan, ja, nee. Het zit niet, het zit niet <laughs> heel comfortabel, maar het zit niet... Niet comfortabel. niet comfortabel. Dus ik kan er gewoon mee leven en dansen eigenlijk. Ze ja. blijven ook best goed zitten, ze ook weer beweging heel, heel, heel druk. Goed zitten. Dus uh, volgens mij is het hartstikke leuk om dit inderdaad met een groep naar een festivalletje te gaan. Het is en wel ja, zo grappig. Het kostte maar 1 of 2 euro, dus ja. Ja, voor het geld hoeft niets te doen. Je Als je, je dan, dan na twee uur denkt, joh ik ben er helemaal klaar mee, ik gooi ze eraf. Prima. Ja, dat is ja. het ook goed inderdaad. Nou ja, ik zou er niet heel erg aan trekken. Want ik denk echt dat je dan gewoon je oogleden eraf trekt. Ja, wel voorzichtig trekken. Want de tape is strak. Dat is echt niet normaal. Dus ja. het blijft echt goed zitten. En meteen een eyelift. Dus ja, is, vinden we dit leuk? Vinden we dit niet leuk? Ja, ik vind het ook leuk. Ik vind het heel erg leuk. We hebben er nu al zoveel rol aan gehad. Nou, laat even in de comments weten wat jullie van deze led wimperrand vinden. Zou je het zelf durven dragen? Ergens naartoe? Vind je het misschien helemaal niks? Of vind je het dus net zo tof als dat wij het vinden? We horen het graag in de comments, geef de video ook zeker een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, maar natuurlijk ook op het kanaal van Serena Beauty Lab. En nog leuker, we hebben nog een video opgenomen samen. Yes. En die staat op het kanaal van Serena, de video zal ik ook eventjes doorlinken onder de video. En dat is ook weer een hele leuke video, ja. waarin we weer een gadget testen die, ja. die we op Wish ja. hebben gekocht. <laughs> en die was ook ja. wel uh, ja. merkwaardig. Ja. Dus ik zou zeggen, check zeker eventjes die video en dan zie ik jullie hopelijk weer terug in de volgende video. Doei! Doei!